Goedemiddag. Um, nou, het weer wordt een, een, een mooie dag om te filmen, maar het er eigenlijk wat te huid, hè? Ja, wij net zo vol uh, meters maken hier. Nee, nee, dat ben je maar die Alex, kijken om uh, er maar op te gaan, hè? Ja, die uh, die het om. Ja. Jij hebt uh, bij een uh, de man is op het graafmaarskoetje, hè? Of ja, klopt. Ja, ik schild er nou ik ben als litjankje ben ik een mooie bruut. Vanaf nou, de basis kwam het tol weer. Dan mochten we het mooi uit de Van Want daarvoor mochten we het mooi op 9 meer, Of 9 nu meer. Voor, voor de fun. Maar van het tol kwam het Westfitsil in beeld. Dus ja, dat was natuurlijk het tol. Nou, het maakt mooi. Ja. Natuurlijk. Nou, zo zit ik er nou... Uh, oh, dat zie hier weer bij. Ik we begin als pijler. En dan nou al echt uh, hier als uh, lerenman. Nou, ik ben al letter wat, uh, wat bike aan. We eens op de scaling met de en, uh, nou, zitten vooraan, was, uh, een matenploeg we zien het volledig het een minnetalij en we zien uh, het een af en het een hartstikke warme talij. 24 graden. Dus we zitten het lekker ben en uh, biertje erbij en uh, de SKS ervoor en toen zei hij van uh, nou, IFKS. En, uh, ja, eigenlijk zie en ja zie ik je waar ik dan in we kennen wel een extra hans die Dat Nou, moest maar een keer wat trainen en, uh, dus nou, waarom voor vakantie, maar uit te trainen. En uh, Nou ja, ik leer. Toen ben ik hier even het rechts mooi geweest. En eh. Uh, nou ja, hartstikke mooi gehad. En uh, Nou, ik denk dat ik. Nou, vier of vier weer dat ik mooi ziel En eh. Uh, nou, ik hou hier wat van het eerst net. En uh, toen, heb ik, uh, toen ben ik als opstapper mooi geweest bij een ouderscootie. En eh. Dat raad er ook. Rug, ja. En eh. Uh, nou ja, dat denk ik voor dit jaar. Ik ben als, uh, als opstapper op papier. Dus uh, Ja. En bij de GWS ziel je hem dan net zo heel lang maar, hè? Twee hier nou? Ja, dit is het tweede hier, ja. Ja. En hoe bevalt dat? Ja. Ja. Het, is, het is hartstikke een leuke ploeg. Ja. Iedereen die wil je wel helpen en uh, vertellen hoe, hoe zij dingen door en wat ze ja. mooi maken hebben. Dus. van de ploegleer leren heel zo, Dat ja. wil je al jaren en uh, en, en wat, is, wat is er zo mooi aan het schouwen ziel? wordt wat, wat liedser. Als het goed is ziel, ben je moe voor het of soms was je draaien. Ja. Ja, je, je hebt uh, minder mening aan boord je kunt mooie mooi ja. Ja. En dat in een platbodem, dat is een soort uh, gelijkenis. Moet, uh, dat het je goed te zien. Het ja. komt de test in de buurt, maar uh, nog van de bootjes. ja wat hoe, hoe ben je met het idee om op een schouw te geven We hebben maar de IFKS en SK's ook alles die de jeugdziel mooi dienen. oh ja. Daar, uh, dat was de eerste ervaring met de schouw. En op een gegeven moment, dan wil je dan, uh, wat ouder. Goed gezien is hartstikke leuk, maar ja, dan moet je ook wel eens op eigen, voor de vierde. Maar ja, wat een boosje meer dan hebben? Dan heb je een valkje, een rand meer of een 16 kwadraat. Nou ja, we wonen wel een, een plat bij hem kunnen hebben. We hebben met dit schouwbord in afspraak gekomen, bij Nou Dan hebben we het een het rondzietje geweest. Ja, twee dat we gedaan. Wat hebben deze schouw gevonden? Deze heb ik er al gevonden, maar het begin van de zoektocht die is in het beginnen. We ja. lang in je te maar dat ging je zonder nummer Nou ja, daar gingen we beide net een goed gevoel bij. Dus dat nee. hebben uh, we ook al. we even bedankt. We hebben wel direct weten, alles en kachten, dat er kleur weer is, dat er een nummer bij zit en dat er Alexander uitzien kan Ja, en zo zijn we bij uh, Jeppe de Baben daar in, uh, in Grauw. Ja. We hebben op een snuur en molen en we hebben er hen we hebben Dan we er om een oor af te toonen of jij wel weet wat een heel verhaal van Jaap, je houdt mooi, je of enthousiast dat die man ook hoe ziet toen nog? En de orde namen weer dus Peter Zahitter, maar hij heeft nou weer Maar hij heeft nou weer Dus ik wel weer een mooi verhaal hoe we erop komen binnen. We hebben vier hebben bij de gasten, hebben we hebben een wetskoets om de schouw gebracht. Nou, van dat koetsje moet ik een je naam komen. En dan hebben we het bij mannings van, nou, draag maar wat naam om. En dan stemmen we erover. Er dus, zijn uh, verschillende jongens die hier in de namen gebruiken en al die met mijn namen weer Die heb ik in de paal dingen. Ik heb mijn stemtel, nou in de weer gebruiken die je schrijfnet worden. Ik je het de dagen Dus ja, uh, toen moesten we, dan hebben we de schouwka. Ja, Daar dan is de namen net zo moeilijk meer. Nee, gewoon ja, helemaal weer gebruiken ja. ja, dat hebben we wel een vrij rapor ja. ja. Nee, want je hebt vroeger niet in alle geer. Hij had er een, uh, een scootylijn. Ik weet nog wat een maar op een historie uh, nou, toen kwam ik met uh, dat en die hier de naam Werenbreker. En uh, nou ja, dat zat eigenlijk ook qua. Ja. Zat bloed een naam hier nou je Ja. En Jim Schouw heeft dus een snelle schouw hè. Ja, dat ik altijd. Hij is eerst twee keer uh, kampioen geweest in, uh, in de B-klasse van Wijtten. Eh uh, ja, toen jette er Pieter zat hitter. Dus, nou, er kwam laatst nog uh, in de GBS uh, een app foto's voorbij van heel wat wedstrijden te slagen. En daar stonden we het wakker in. En wanneer kennen we je op het podium gewenst? Ja, dat hopen we natuurlijk zo gauw mogelijk, maar ja, de concurrentie is hier zo sterk. Ja, en al doen we al eerder. Dus we hopen dat we binnen nou een maatraai hier alles even een pries kunnen pakken. Ja. Dat heel mooi en dat video is al in de Varen mooi komen kennen. Ja. ja. ja. ja. En dan vroeger weer een een grotere toegang, hier uit de omgeving bij. En uh, uh, dat is dan al keer heel vol zijn, de hele omgeving. En Hilton ben er altijd klaar schouwen. Uh, en jij komt er nou eigenlijk niks, hoeveel jouw schouwen bij, hè? Ja. ja. ja. Alleen maar jongere, jongere bemanning. Ja, Alex de Jong met Heeg. En wij zijn er dan relatief bij. Eh, uh, nou ja, Dirk jan is dan nou net heel lang bij de GVS. Dus uh, ja, dat komt altijd meer uit deze hoeken wel ja. En dat is al langer mooi. Dat is heel mooi. Dat, uh, ja. Dan kunnen we hier op een ik even, uh, even een training nou. Want ja. als je al langer zielen, dan. Uh, je kan leuk zielen. Maar mooie mooi peer binnen en kun je hem wat beter meten. Ja. Dus, uh, en als je daar wat voor veroveren, dan uh, zie je ook hoe dat uitpakt. Ik opzetten van de hoor. Ja. Juist. Ja. ja. ja. En dan met weer raast. De wedstrijd is heel van... zou helemaal snel. No? Dat is wel helemaal mooi wel, hoor. We zijn weer raar die we nog niet zo herkennen. En wat zou je hem zij zo balletje die, nou, die in de die de record nooit denken om een schouder te geven. Gen is mooi. Vregen of, uh, of ja. and, uh, yeah, of, uh, is hier of broekenschouw. En ja, geen is een bochtje om of mooi. Er is altijd wel een die nog eens een vakken of zo ziek is. Dus Gen is is mooi, mooie wedstrijd. En dan, dan komen we er wel achter dat het uh, altijd wat vrije is. Ja, super. Huisstekken bedrijven dat dit te veel. Graag, in. Graag in.